Welkom bij Wiskunde in 5 minuten. Deze keer in Wiskunde in 5 minuten, berg- en dalparabolen. We hebben de formule i is min 2x Tussen x en y bestaat een kwadratisch verband, want we zien dat we een x kwadraat in de formule hebben staan. De grafiek die bij deze formule hoort is een parabool. Het is een parabool met een hoogste punt. Parabolen kunnen ook een laagste punt hebben. Bijvoorbeeld, de grafiek van de formule i is 2x2 heeft een laagste punt. Deze twee vormen hebben ieder een naam. Een parabool met een hoogste punt noemen we een bergparabool, en een parabool met een laagste punt noemen we een dalparabool. Meestal is het handig wanneer je weet of je met een bergparabool of met een dalparabool te maken hebt. We willen niet elke keer een parabool tekenen om te weten te komen of het een berg- of dalparabool is. Volgens mij is het veel handiger als we direct aan de formule kunnen zien of het een berg- of dalparabool is. Laten we de twee formules er nog eens bij pakken. We zien dat bij i is -2x een bergparabool hoort, en bij i is 2x een dalparabool. De twee formules lijken best wel veel op elkaar. Het enige verschil is een minteken. En laat nu net dat minteken ons vertellen met welk soort parabool we te maken hebben. Wanneer we een formule hebben van de vorm i is ax dus een formule met een kwadratisch verband, dan hoeven we alleen maar te kijken of het getal op de plek van de a negatief of positief is. Als a kleiner is dan 0, dus negatief, dan is de grafiek een bergparabool. Als a groter is dan 0, dus positief, dan is de grafiek een dalparabool. Dit werkt ook wanneer de formule in een andere vorm staat, bijvoorbeeld i is ax kwadraat plus b of i is ax kwadraat plus bx plus c. Ook dan hoeven we alleen maar naar het getal op de plek van de a te kijken. Oké, okay, hoe gaan we dit niet meer vergeten? Denk bij negatief aan iets verdrietigs. En bij positief aan iets vrolijks. Oké, okay, is het tijd om het geleerde toe te passen? We zien hier een viertal formules met een kwadratisch verband. We gaan aan de hand van de formule bepalen of dit een berg dan wel een dalparabool is. Oké, okay, daar gaan we. De eerste formule is I is 8x²-7. We zien dat er nu op de plek van A een 8 staat. 8 is positief, dus I is 8x²-7 hoort bij team dalparabool. Gaan we naar de volgende. i is min 5x 2 plus 6x. We kijken alleen naar het getal dat voor de x 2 staat en we zien dat daar min 5 staat. Min 5 is negatief, dus i is min 5x 2 plus 6x. Sluit zich aan bij 10 berg Bij de volgende zien we een breuk voor de x 2 staan. De breuk 1 derde is groter dan 0 en dus positief. Dit betekent dat de grafiek van i is 1 derde x kwadraat min 1 een dalparabool is. Gaan we naar de laatste. Ditmaal staat er voor de x kwadraat min 0,3. De min vertelt ons dat het kleiner is dan 0, oftewel negatief. Dus i is min 0,3 x kwadraat plus 6 sluit zich aan bij 10 bergparabool.